Dus als er wat mee gebeurt, dat ze hem in de fix steken of ze rijden hem kort voor je, dan ben je echt, dan ben je nergens meer, dan ben je verdrietig. Brommobielen. Het klinkt misschien een beetje suf, maar volgens deze Brommobiel fanaten is er helemaal niks suf's aan. Vandaag konden de echte liefhebbers zich in laren aan elkaars wagen vergapen. Dit is wel waar het om gaat, hè? Bij de, de brommobiel of niet? Gaat ja, het om? Ja, natuurlijk. De motorties, dat is, die twee cilindertjes, dat is echt. Dan wil je blijven. Wat, wat is er nou zo mooi aan? Nou, dat is net als bij een Harley Davidson. Die mensen willen er ook blijven. En wij worden hier ook blijven. En zoals met zoveel zaken in het leven, komen ze in allerlei verschillende soorten, kleuren en maten. Ze heet Melody. En die is mijn grote trots. Ik heb een uh, trucmodel. En waarom heeft u daarvoor gekozen? Ja, omdat ik uh, vrij veel bagage af en toe heb. En ik heb ook een rollator en die kan er gewoon recht op in. En dan uh, heb ik genoeg ruimte. De organisator van het evenement, Brommobiel Club 45, heeft ondertussen al bijna 200 leden. En probeert meer mensen warm te laten lopen voor de Brommobiel. Ziet nog niet iedereen het plezier van 45 rijden in? En wat je vaak krijgt is een middelvinger omhoog. Of eh, als je je arm open, word je uitgescholden. Of sta je bij de stoplichten en eh, joh, je hoort hier niet te rijden. Je moet op de fietspad wel absoluut niet eens op de fietspad mogen. Of die proberen te toeteren als je naast je zit. Dan heb ik kak hem. Lekker rustig aan, dus gewoon 45. Ja.